Sorry, bij me, maar, maar je bent geen kat, nee. <lacht> en jij bent ook geen broer. Ja, wie was dat? Wie was dat? Ik, Fabienne. Hou dat een keer, bij je. Nee! Bijstander. Ja, vaak ja, genoeg als ik onder visite ben. Het is dus twee weken geweest. Het jongens. Super Jongens, ik heb er twee weken in moeten houden. Ik blurp het er gewoon uit wanneer ik wil. Blurp? <lacht> ja, gewoon weer als een is geworden. Oké, okay, hier is iemand. afk. Kijk met deze. Shell. Nee. Wat is deze persoon aan het doen? Shelly die klikt. dus Volgens mij is ze aan het stoppen. Ga weg, Shelly. Ik weet niet ik een gun heb. Er erin. heb niks aan het Hou je. Nou, met rust. Oh. Dit is echt heel irritant. Ik leef tegenkom zeg maar die gestalkt wordt, weet ik gewoon instant dat het Rens en Shelly zijn. Borden, hoe het Ik ben trouwens weer... Volgens mij heb ik Shelly hier gevonden. Ja hoor, ik heb ze gevonden, de twee. Ik kom, ik Die twee fixers. Wie is dit? Nu komt Shelly, mijn die meisje! Ik ben er ook. Oh, duimel bezat. Dat was het geluid van een zwaard. <laughs> oh, oh. Ik heb een gun, wat? Oh, Vergeet de... wat ik zei. Oké, okay, je kan je even wat zacht zetten? Oh, Hey. Hij. <laughs> <laughs> Hoe staat er iemand bij de draad? Oké. Okay. Oh, Kij. Nou, en mijn motie het niet geschoten. Jerry, nou, pak je nee. bundel. Snel hier, bij goldpick. pick. Achter je. I have a can! Yeah. Oké, okay, out of my way. <laughs> Come on! Nah, nah, nah. Nice! But nice. no, oh, oh, hey, I'm going to go to the house! But I'm going to go to the How sad! I was going to go and I was what I was going to go to the house! And Yes! Yes! Yes! Yes! Ik ben Api's. Hallo zijn jullie I am de... just triggered, that's me. Denk mijn naam rond, Oh, op dit pleintje ben ik al elke keer tot gegaan. Wacht, ben jij er of mag ik? Ik ben erin. Ah, en ik wil. Yeah. En ik wil een keer vragen op serie, want zij wordt er een vriendin. Oh, ik vertrouw ik, vertrouw Oh, ik vertrouw me. niet. Dus er zijn vijf mensen, dan ga ik in de loop. in principe dat uh, de begraafplaats. Ik heb een gun. Want vijf nice, dus mensen zijn vertrouw, in principe yo. een begraafplaats. Moi. Mooi, nee, ik ah. <laughs> Oh my god, er zit hier nog Wat ga je er doorheen? heen? Uh, wat gaat er uh, doorheen? Do do do heen aan deze schrik? Hij is Dat wel eens Fabien. <laughs> mm -hmm, waar zijn hier mensen? Zijn? Yeah. There's a gun. Shelly. Ja, hier is het. Yeah. Oh. oh. Oh, is dit een murderer? Oh ja, yes. yeah, ja. Yeah. Yeah. Oh, Ducks. oh. Ducks. nee. Hier is iemand dood. DEF! DESTRUCTION! And... <laughs> en... Is het leuk in de wc? GAUW! voor de liefde! Jongens, ik zit in de wc bij allemaal bloemetjes. Ja, ik zag het, ja. DESTRUCTION! And me. <laughs> Leeft ie er ja, een van ons nog? Ja, ik leef nog. Ik ook. Alla! Die... Alla. Alla. Wie is de moordenaar nou dan? Ik heb een gun. Wow. wow! Wie is Gucci Zombie? Not me. Maar geen idee, <tot> uh, vond ik ook al verdacht. <tot> uh, volgens mij is hij net... Volgens mij is hij de murderer. Donkergrijs de... liep net hier naar binnen. Ik weet niet of jullie bij mij zijn, maar donkergrijs liep net hier naar binnen en uh, die is dood en... Gucci Zombie kwam daar vandaan. Wacht, waar ben jij? Ben jij bij de groep ja, mensen? Fabienne? Ik, was net bij, ja, ik was net bij die groep mensen. Ik ga gewoon met iemand mee die ook een gun heeft. Ja, ik heb een gun. Ja, tenminste, anders moet je even de cel in gaan waar uh, die donkergrijze ligt. Want dan kan je haar op pakken. <tok> en? <Brent>. Ik <tok> zit op de WC. <tok> ja? Ja? Oh, helemaal. Sorry. Ik zit hier al heel. Oké, okay, daar komt ie. <tok> <tok> Jongens, ik vertrouw dit echt niet. Die Gucci-zombie oh. staat nu Hallo, voor papier. mijn neus. <laughs> oh, wat is dat? Um, Gucci-zombie die loopt nu daar. Hier ligt een oh, like en iemand loopt ervan weg. Ja, dat deed Gucci-zombie dus net ook. Ja, ik weet alleen niet wie het was. Ik kom net Box, Gucci, zombie, no, uh, volgens chains. mij is Gucci-zombie uh, de uh, Volgens mij is het paars. Die liep namelijk net weg van een like. Uh, ben jij de murder. Nee, ik heb een gun. Uh. Je zit dat de pot of niet? Hij is misschien een pot. als kan als iemand langs stappen ze zomaar iemand neer. O, ja, de manier, de manier! Oh, help, jongens, jongens! Help! Oh my god, ik heb hem <laughs> Ik zei toch fijn, Wauw. No. Lekker, Iber. Ik... ik ben bijzetten. Ja. Ik ben murderer. Ik ben geen murderer, dit is boring. Ik ben murderer. Ik ben zelfs van het andere geslacht. Nee, hey, je bent, je moet eerst. Wow. Ik ben eigenlijk zweer tweeën. Oh, nee! No! Ik ben een hele Ik, Ik heb iets, geen mond. Zeggen. Ja, geen dat mond. is heel slim, van ja, was... Wacht even, Shelly, was uh, dat je zei... Uh, dat je geen murderer was, een uh, hint naar jouw naam? Nee. Oh, want er zit iemand in die heet namelijk Boring. Exposed. Ja. <laughs> pure, pure exposed. Nee! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Het is even wel hè? Ja. ja. Ik ben altijd eerlijk. Ik wist toen dat je nee zei, wist ik dat je daar was. Want dat was de eerste persoon die je killde. Dit kwam je halen. Ah, <laughs> <laughs> oh, Terry, ik lijkt altijd zo. Ik zweer. Hallo, person. You're dead. Hé, hey, Sera. Eerlijk ben ik Sira. Wat denk jij? En leeft er nog iemand van jullie Nee, ik ben dat.